Ieder jaar komen grote hoeveelheden bouw- en sloopafval vrij. Veel van dit afval is uitstekend bruikbaar als grondstof voor nieuwe materialen. Bij PreZero zamelen we bouw- en sloopafval in bij bouwplaatsen, bouwmarkten, milieustraten van gemeenten en particulieren door heel Nederland. Dat afval brengen we naar onze sorteerinstallatie. Hier verkleinen en sorteren we jaarlijks 160.000 ton bouw- en sloopafval tot verschillende herbruikbare stromen. Met de nieuwste zeeftechnieken zeven we het materiaal tot delen van maximaal 350 mm. Al het afval dat groter is, wordt verkleind in een shredder. Met een metaalscheider sorteren we alle metalen uit het afval. Van deze metalen kunnen veel nieuwe producten worden gemaakt, zoals een fiets. We zeven het overgebleven afval. De grote delen worden met moderne luchttechnieken gesorteerd in puin, hout en restmateriaal. Het puin gaat nogmaals door de metaalscheider en ondergaat vervolgens een kwaliteitscontrole. Al het goedgekeurde puin komt terug als bouwstof voor de wegenbouw of beton. Het hout sorteren we in diverse houtkwaliteiten met optische scheiders. Hiermee lukt het ons tot 20% meer hout te recyclen. Bijvoorbeeld om nieuwe spaanplaten en pelletklossen van te maken. Het overgebleven restmateriaal brengen we naar een afvalenergiecentrale, waar het wordt omgezet in warmte en energie. Terug naar de kleine delen. Hier zeven we al het zand uit, dat we opschonen en vervolgens verwerken tot bouwstof voor infrastructuur en beton. Met speciale technieken sorteren we de non-ferro-stromen, zoals aluminium en koper. Dit materiaal wordt omgesmolten en gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld deurbeslag. Tot slot halen we alle achtergebleven vervuilingen eruit met een optische scheider. Wat overblijft is schone puin. Dat voegen we samen met het eerder gesorteerde puin. Zo geven we grote hoeveelheden bouw- en sloopafval een tweede leven als nieuwe grondstoffen. En werken we aan een duurzame circulaire wereld waarin we materialen niet verspillen, maar juist optimaal benutten. Iedere keer weer. 3-Zero. Verder denken voor een duurzaam morgen.